Goedendag, welkom bij een kleine demonstratiefilmpje van een van onze producten bij LeboRent. De LED prikkabel RGB. Met allerlei leuke kleurtjes, maar dan wel van LED. Geschikt voor binnen en buiten. Uh, zoals je ziet, uh, een mooie verzameling van kleurtjes. Uh, de nieuwe feestverlichting. De huur bij LeboRent. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens!